Goedemiddag! Vandaag is de dag. Vandaag hoop ik dat ik officieel gekroond kan worden tot sales koning. In aflevering 1 heb ik de basisprincipes van sales geleerd van Cialdini. De vorige aflevering heb ik paprika kennisles gekregen. En deze aflevering ben ik weer bij Joost. Hey! Kalfijn, ja. we nemen zo meteen mee naar de, naar de markt. Oké. Okay. Op die markt ga jij paprika's krijgen. Mm -hmm. um, en het is de bedoeling dat jij binnen een uur de hele tree tray... was verkoopt. Oké. Okay. <laughs> Als dat jou wel lukt, is de challenge geslaagd. Oké. Okay. Lukt het niet? Nou, oké. Kijk, ik ben bijna bij de tenkatermarkt. Ik zoek uh, Soefje. Dat ben ik. Ja? Ja. Hey. Aangenaam. Hey. Ik kom je even, even helpen vandaag. Ja, mag maar... ik. En dit zijn allemaal uw groenten. Allemaal groenten, fruit. Groenten, fruit, hoppakee. Ik hoorde dat je paprikas zou verkopen. Jazeker. Ja zeker. Ja. Heeft u die? Die heb ik voor je. Nou dat is hartstikke mooi. Ja. Nou loop even mee. beetje. <laughs> ja. dus ik... Kijk eens aan. Dat zijn je paprikas. Dit zijn er wel veel hè. Ja, lukt jou dit? Niet in een uur. Voor <laughs> mij wel. Hoeveel, hoeveel kost het? Oh, drie voor een euro. Drie voor een euro? Mag ik een beetje schreeuwen? Je mag schreeuwen, Ja, je kan. Oké. Okay. Ja? Ik ga denk ik maar aan de slag jongens. Dames en heren, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom op de TK markt Alsjeblieft. Hartelijk bedankt. De eerste drie paprika's zijn verkocht voor een euro. We gaan op pad jongens. Dames en heren, drie paprika's voor een euro. En dit is de allerbeste dealgooi. Ik heb twaalf zin in paprika. Drie paprika's voor een euro. Ik doe mijn uiterste best, maar... Um... Het is vandaag geen paprika-dag. Ik ga over op mijn volgende tactiek. Ik heb geleerd van Mano dat schaarste zeer belangrijk is. Dat betekent dat als ik verzorg, dat ik nog maar twee paprika's of zo in mijn mandje. Dan kan het niet anders dat iemand zegt: Ah, joh. Die laatste drie, die koop ik wel van je. De allerlaatste paprika's. Heb jij een euro bij je? 1 euro. Drie paprika's voor één euro. Juist. Hoppakee. Eén paprika, twee Zou er snel bij zijn als ik hier was? U moet er nog drie hebben. Nou, dat zou fantastisch zijn. Hier. Heb je al een zakje? Goed. De klanten beginnen toe te nemen. Ik uh, begin een waar fenomeen te worden op deze markt. En ze zien dat, het, uh, dat er schaars is deze dagen. Er zijn weinig paprika's over, dus die tip werkt sowieso. Drie paprika's voor een euro. U weet niet wat u mist. Zeer gezond. En populair. Vooral onder knappe mannen. Dit zijn de allerlaatste drie. Ik ben onze eigenaar van de, nee, de allerlaatste drie paprika's die ik nog had. Die jeugd voor tegenwoordig. Dus, uh, laten we met z'n allen even eerlijk wezen om stinkend rijk te worden vandaag. Shufi, ik heb er nog maar drie over. Ja? Ja. ja die wil ik voor jou opnemen dan? Ja, tuurlijk. Ja, nou, dat zou legendarisch ja, zijn. Ja, toch? Absoluut. Maar je even je eigen paprika's ja, ja, ja, kijk eens. Dankjewel. Nou, fantastisch. Ja, Dit assoluut. waren de allerlaatste drie. Goed, het avontuur zit erop. Ik heb het gehaald, of misschien niet helemaal 100% eerlijk. Maar goed, ik heb wel geleerd hoe het is om goed te verkopen. Ik vind dat ik veel paprika's verkocht heb in een hele korte tijd. Zelfs Sofie vond het knap. Dus daar ben ik heel blij om. En ik ga Joost even vertellen hoe legendarisch ik het gedaan heb. Daar zijn we weer. Hoe is het gegaan, jongen? Ja, het ging fantastisch. Ja? Het ging echt bijzonder goed. Ik merkte dat het aan het begin was het een beetje stroef was. Dus dat was een beetje moeilijk, moest ik even inkomen. Toen kreeg ik een uh, fluoriserend bord waarop stond... Drie paprika's voor 1 euro. En ik heb een beetje lopen schreeuwen. Ja. En dan... Drie paprika's voor 1 euro. <laughs> ik heb hele groene ik had alleen rooien helaas <laughs> en uiteindelijk heb ik wat uh, trucjes toegepast en uh, toen ging het uh, soepel uh. ja, en wat voor trucjes nou bijvoorbeeld nou ik heb die schaar staat ik veel aan ja dat is echt briljant daar heb ik echt ik leg gewoon drie paprika's neer en je merkt gewoon dat mensen dan in één keer denken ah oh, dit moeten we hebben ja. en er zijn nog maar drie Pwah, het sprongen er bovenop hey koffie je hebt ja. natuurlijk een hoop geleerd vandaag. Wat is nou hetgene waarvan je zegt, dit is echt iets wat ik ook gewoon met mijn volgers wil delen om, om, om aan hem mee te geven als tip? Ja, ik denk het allerbelangrijkste is dat je gewoon iedereen als een mens behandelt en gewoon praatjes maakt. En ja. gewoon vriendelijk bent en dan kom je gewoon echt heel ver. Dat sympathie ding. Dat vind ik misschien wel het belangrijkste. Had je ook nog het gevoel dat je vooral jezelf aan het verkopen was? Ja, absoluut. Ja, ja, 100%. Het ging eigenlijk helemaal niet om die paprika. Nee, ik was gewoon die guy die gewoon iedereen een beetje aansprak en zo. Een beetje lullen, een beetje kletsen. Hey, Kill, ik wil je bedanken. Ik heb echt, uh, echt een hele leuke aflevering met je gehad. Ja, toch? Uh, ik ben echt super benieuwd wat, wat, wat er nog allemaal gaat volgen in de challenges die we gaan doen bij, uh, bij, uh, bij anderen. Ja, toch? Ja, ja. Ik, heb, uh, ik heb vernomen dat, dat de kijkers mogen bepalen wie er de volgende keer op deze stoel gaat zitten. Wie er meegaat om een nieuwe skill te leren en wie wordt uitgedaagd door Young Capital om dat te doen. Dus jullie kunnen dat zelf achterlaten in de comments. Bedenk iemand een influencer, een YouTuber, een zanger. Weet ik veel wie iemand die je graag op deze stoel wil zien zitten en uh, ja wie een nieuwe skill wil zien leren.